Om een onderneming te sturen heb je de lef nodig. Je moet namelijk echte kosten gaan maken of gaan reserveren om een situatie te voorkomen waarvan je niet zeker weet dat die voor gaat komen. Als nu de situatie is dat kostenbesparingen noodzakelijk worden dan is het besparen op onderhoud een hele aantrekkelijke keuze. Als je nu kijkt naar onderhoudskosten dan is dat in, door de bank genomen is dat ongeveer 2% van je bedrijfsresultaat. Nou, dat hangt wel een beetje af van welke sector dat je zit en hoe complex jouw machinepark is, maar door de bank genomen is dat ongeveer 2%. Als je dus in staat bent om onderhoudstaken uit te stellen of zelfs helemaal te schrappen, dan bespaar je dus direct op die uitgaven en dat verhoogt je bedrijfsresultaat. Dus wat is dan wijsheid? Als de keuze is om nu te besparen om morgen te kunnen produceren, dan is het besparen op onderhoudsactiviteiten zeker iets waar je moet onderzoeken. Maar het is dan cruciaal dat je weet welke machines en welke processen meer pijn doen dan andere. En bovendien moet je ook weten dat van die machines welke componenten leiden tot een zogenaamde faalgebeurtenis. Met die inzichten in jouw machinepark kun je pas echt goed in kaart brengen waar nou het risico zit en wat dat voor effect heeft op jouw productieprestaties. En het goede nieuws is waarschijnlijk heb jij deze kennis al in huis. Jouw operators en jouw technische dienst hebben verschillende situaties al meegemaakt en kennen het gedrag van die installaties en van die machines. Wat in mijn ervaring beperkt gebeurt is dat deze know-how wordt omgezet in een manier waarop risico's financieel worden gemaakt en geschikt worden gemaakt om te kunnen worden gebruikt in een begroting. Heb jij nu ook interesse om risicogestuurd kostenbesparingen te onderzoeken en deze door te voeren? Neem dan gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek.